Oh. Sorry. Wat bent u eigenlijk aan het eten? God, ik weet het niet. Neuzekus. Kip met bakbanaan. Well, normaal ben ik allergisch aan ketchup en ik heb er ketchup in ontdekt, dus ik weet niet wat het wordt. Eh. Het is een beetje um, slijmerig in het midden, maar het wel, de smaak is goed. <laughs> ik ben uh, omnivore. De laatste dat ik dat geet was ongeveer 30 jaar geleden. En ben ik er onwel van geworden, van ketchup. Ik heb dat sindsdien ook om meer gegeten. dus ik uh, verwacht niks. Uh. Ik ben net helemaal vonden. Ja, ze zeggen het in een goede tent.